Nou, uh, wij zijn naar de uh, VT Woningbeurs geweest in Amsterdam. Jij hield een, uh, een, uh, een meeting. En dus wij gingen daar zitten. En dat ging dus over: ja, hoe verkoop je zelf je huis? Misschien is het wel beter om zelf je huis te verkopen. En dat was ook jouw idee om zelf je huis te verkopen. Want ja, wie kan dat beter zijn huis verkopen dan jezelf? Dat is ja. jouw motto. En dat, dat staat me gewoon echt aan. Nou, en zeggen van een hele strategie: bedenken van nou, uh, welke verkrijs, uh, uh, nou wat doe je, wat doe je zelf, uh, wat, doet, uh, wat doe jij. Nou, uh, en dat op die manier allemaal precies uitdenken, ja, dan uh, kom je tot een heel goed plan. Nou, toen ons huis op de website kwam, nou, uh, de tweede kijker was eigenlijk al meteen raak. En ook zeer goed gevoel bij de mensen. En, uh, ja, nog steeds heel goed contact zelfs met de mensen. En wat ik ook heel fijn vond, is het, het, het contact gewoon met de koper. Ja, eigenlijk gewoon via, heel simpel via de WhatsApp. Nou ja, en, en het contact meteen, hij heeft meteen antwoord als hij nog een vraag heeft. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, super gewoon, ja. En, en nu hier, dat is, ja, eigenlijk drie jaar terug al wezen kijken en nu proberen we toch onze droom te leven. Ja, hadden we niet gedacht. En dat is, ben jij uh, mede de oorzaak van. Ja, <laughs> dat is, dat is het is altijd leuker. Ik moet het heel leuker voor je te doen. <laughs> ja, nou. Ja, dan hoop ik dat jullie heel glukkig worden. Ja, graag. Dank je Simon. Ja.